Als trainer van DVS 33 je eerste competitiewedstrijd uh, meemaken en dan met een klinkende 1-5 wegkomen uit Goes. Peter, daar moet je toch wel blij van uh, geraken. Ja, nou, goede vraag. Uh, nee, duidelijk antwoord natuurlijk, hartstikke lekker. Zo'n eerste wedstrijd, gevoelsmatig is het toch altijd wel prettig als je daar, uh, als je daar wint. Uh, maar het is er maar één. Uh, ik bedoel, uh, als je onderweg uh, geen goed resultaat hebt, uh, dan ben je deze al heel snel vergeten. Jij hebt een uh, bepaalde visie uh, op het spel en zo, zo wil ik graag dat mijn uh, team speelt. Um, heeft, uh, heeft dat, uh, dat uh, gewone gras heeft, uh, steekt dat daar dan een stokje voor? Nou, op zich gras niet. Hè. Ik bedoel, uh, als je op een goed veld speelt, uh, nou, het was uh, schrikbarend slecht. Ongelooflijk dat ze na zes maanden uh, niet spelen, zo'n veld afleveren in, in de eerste competitiewedstrijd. Uh, nou, ik heb het ook met die trainer over gehad uh, en in de bezuurskamer zij vonden het allemaal ook, maar ja, afhankelijk van de gemeente. Uh, ja, dat maakt toch wel iets anders. We, we willen graag aan de bal zijn. En zoals je ziet uh, om de bal heen veel mensen en een kort combinatie veel spelen. Ja, dat maakt het wel wat lastiger, inderdaad. Uh, ik ook aangegeven dat je dan misschien uh, iets sneller lange bal moet spelen of diepte moet zoeken, met name dat. Uh, heb je lopers van nodig maar je hebt ook mensen aan de bal nodig die uh, die daarna op zoek zijn uh, en ik moet zeggen dat hebben we met name de eerste helft hartstikke goed gedaan uh, het afwisselend uh, het korte combinatiespel en op het juiste moment de uh, die te zoeken. Maar je spelers hadden toch wel even een minuutje of tien, een kwartier uh, nodig om er helemaal aan te wennen. En Goes die dacht natuurlijk van uh, we gaan uh, gelijk vol druk zetten en alle energie in, dat, in die eerste tien minuten. En misschien wordt het wel 1 of 2-0 en kunnen we DVS verrassen. Maar uh, nou, ze kwamen er toch nog redelijk... Uh, ja, na nou ja, de eerste tien minuten was het inderdaad zoeken. Zij hadden wat meer de bal, uh, wij iets meer teruggedrongen. Uh, uh, dat klopt, dat heb ik ook gezien en gaandeweg uh, namen eigenlijk het spel over. Dus uh, uh, ze hebben ons eigenlijk geen niet, uh, niet pijn kunnen doen. Uh. Ja, en het, uh, het viel me eigenlijk op, want ik, ik heb genoten hoor, van minuut 15 tot uh, aan de rust, jij waarschijnlijk ook. Maar met name door, door het hele snelle de bal willen hebben uh, in, tijdens de opbouw van Goes. Die kreeg nauwelijks gelegenheid om een fatsoenlijke paas te geven. Want Boem, het was weer een DVS'er uh, die hem uh, afpakte. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, dat. Hè, op het moment dat zij gingen, gingen bouwen, normaal gesproken, uh, ja, zakken we iets, iets verder in. Uh, we hebben ervoor gekozen, ook mede door het veld. Afgelopen donderdag aandacht aan besteed. Uh, hoe we dat gingen doen. Uh, nou, Stefan uh, de Geiter heeft daar uh, met name aandacht aan besteed donderdag in de training. Uh, nog een powerpoint laten zien. Uh, ik moet zeggen dat we daar uh, redelijk snel resultaat konden halen. Precies, en dan komt de rust met een hele veilige 0-3 en dan uh, ja, spreek je wat af, denk ik, met de spelers. Ja, nou ja dat zag je eigenlijk al na de 3-0, uh, waarin uh, een aantal dat wou doen. Kost natuurlijk heel veel energie en iedereen moet meedoen. Er hoeft er eentje net niet op te letten en zij kunnen zich er onderuit voetballen. He, dus het vraagt wel afstemming. Uh, en na de 3-0 zeiden we eigenlijk uh, op het veld uh, was het even snel schakelen met een aantal spelers van uh, even zakken in, uh, laat zij het maar oplossen, wij maken de ruimtes klein, de as dicht, uh, op eigen helft. Uh, en daar hebben we ook voor gekozen om de tweede helft dat te doen. Uh, dus wat minder uh, uh, druk naar voren, wat minder zij uh, onder druk zetten in de eerste opbouw. Uh, dat lijkt dan dat je wat minder initiatief hebt. Dat is ook zo. Hè, want je hebt niet het initiatief om ze af te jagen. Uh, maar desondanks uh, ja, hadden we volgens mij gewoon de controle over de wedstrijd. Uh, we stonden 3-0 voor en uh, uiteindelijk hebben zij niks gecreëerd. Uh, op één momentje na een bal voorlangers. Uh... Kost het niet uh, juist minder energie als je op diezelfde manier uh, gewoon doorgaat? Door zelf het uh, spel te blijven bepalen? Nou ja, als je de bal hebt wel. Hè, maar op het moment, uh, voordat je de bal hebt moet je daar energie in stoppen. En wat ik al zei, als je dan even niet. Uh, niet goed staat of eentje doet niet mee, dan kost het heel veel energie uh, en dan geef je ook ruimtes weg en kun je zelf uh, het moeilijk maken. Ja, uiteindelijk had doelpuntje 4 en 5 misschien uh, iets eerder uh, moeten vallen en dan, dan speel je wel een hele lekkere tweede helft. Ja daar hoop je wel op. Uh, ja, heeft ook misschien wel te maken met het feit dat je wat minder uh, snel druk zet. Hè, dan, dan kom je misschien ook wat minder daar op de helft van de tegenstander. Uh, omdat je ze niet onder druk zet. Uh, maar het is gewoon jammer dat we die 3-1 uh, tegen krijgen. Met uh, communicatiefoutje met Daan en, uh, en Tariq. Uh, want anders speel je die wedstrijd gewoon uh, heel makkelijk uit, denk ik. Uh, ja. Eigenlijk hele logische uh, uitslagen zo, die eerste speelronde in de derde divisie. Hè? Ja, ik weet niet of dat logisch is. Uh, het is heel lastig om nu in te schatten uh, uh, waar de kwaliteit zit. Uh, is zoveel, er zijn zoveel mutaties geweest bij, bij heel veel ploegen. Uh, ja, ga er maar aan staan, uh, al die trainers die uh, dat allemaal maar uh, bij elkaar moeten brengen. Dat is niet makkelijk, hè. dus uh, ja, ik weet niet of het logische uitslagen zijn. Ik ken de ploeg uh, nagenoeg niet met alle mutaties. Uh, dus het zal blijken na een wedstrijd of tien of dingen logisch zijn geweest. Uh, deze competitie ronde. En je staat in ieder geval uh, bovenaan, uh, Peter? Nou, uh, ik niet. Uh, volgens mij staat DVS bovenaan. En uh, nou ja, lekker. Ja, lekker. Meer niet, meer niet. En uh, volgende week zaterdag, uh, ja. Pikant natuurlijk, hè? tegen je oude ploeg. Ja, zeker. Ik uh, bedoel, toch vier jaar gezeten en hartstikke fijn gewerkt. Uh, dus uh, ja, ik kan zeggen dat het me niks doet, maar uh, dat is natuurlijk niet zo... Uh... Ja, dat uh, dit doet je wat. en uh, Je ja, kent natuurlijk uh, waarschijnlijk de speelwijze van uh, Excelsior. Of is die duidelijk uh, uh, anders? Toch een uh, andere visie van de trainers? Nou, nee. Ik heb vandaag ook weer een interview gelezen met hem. Ik heb ook gewoon contact met hem. Uh, ook duidelijk gekozen om de trainer door te schuiven. Julian Wouda. Met name ook omdat de weg die we zijn ingeslagen uh, beviel uh, um, door de TC, de club. Uh, met name ook door de jongens. Uh, dus zij zullen daar niet veel aan wijzeren. zeggen: ik ga mijn eigen sausje erover gooien. Dat, dat lijkt me ook duidelijk. Uh, zijn manier van uh, leiding geven zal anders zijn. Uh, maar ik denk aan de hele speelwijze zal niet zo heel veel veranderd zijn. Excelsior uh. 31 is wel in de breedte wat uh, gegroeid. Ja, ik denk dat ze dat, ze, dat ze hartstikke goed gedaan hebben. Dus complimenten aan het TC van Excelsior. Die hebben zich redelijk versterkt, vind ik. Oké, okay, nou we wensen je in ieder geval namens DVS-TV voor aankomende zaterdag. Want ik kan het natuurlijk wel met je over hebben uitgebreid over de tactiek of wat dan ook. Maar dat heeft weinig zin, denk ik. Piet, dat heeft weinig zin, jongen. <laughs> Heel veel succes uh, zaterdag. Ik ga ons best doen, Peter. dankjewel. Man. Okay.